Vier, Oosterweg onder de linden, de velden verkaveld, eigenaren gewisseld, waar je nooit zeker weet. In welke gemeente je staat En iedereen wekt Koeien en klompen Terwijl in de slootjes De moletjes pompen Die 400 jaar polder Er is in die tijd Veel bereikt Maar wat is nou een polder Als er geen windmolens in staan Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan, ja, wat is nou die van? Zeg mij, wat wijst hij aan? Wanneer iemand die verduurzaamt voor een lul komt te staan, de, de rijden vogels vliegen van de oost naar westen weg. Worden niet, niet teruggefloten, soms niet. wel neergeschoten over het bos, over het luxe golfterrein. Omdat ze soms in de polder, maar soms toch in een groeikern willen zijn. Dat ze soms in de volder Maar soms toch in een groeikern willen zijn Westerweg de baansteden Noord, er wandelen mensen langs bouwmarkt en showroom Waar Volvo en Gamma nog steeds op een voetstuk staan En de speculant laat zijn billboards lokken Kom kopen, kom bouwen, ondernemers kom gokken Dat is nou 40 jaar Phoenix. er is in die tijd veel bereikt maar waar is nou die ruimte als je er snordig mee omgaat? Als er overal in de buurt zoveel bedrijfsterrein leeg staat, goed! Je mag consumeren, maar met je rug tegen de muur En alleen als je geld hebt, dan zijn de prijzen niet duur De vogels vliegen van oost naar westen weg Worden niet teruggevloten, soms wel meer geschoten over het bos, over het luxe golfterrein, omdat ze soms in de polder, maar soms nog in een groeikern willen zijn. Omdat er wormen zitten, soms bij het Purmerkerkje, soms bij een oude boerderij. En bij de vogels. Van Oost naar westen weg worden niet teruggefloten soms wel neergeschoten. Over het bos, over het luxe grofvarein, omdat ze soms in de polen, maar soms al in een groeikern willen zijn, omdat er wormen zitten, soms, soms bij het Burmerkerkje soms, soms bij een oude boerderij.